Hoe stap ik over mijn schroom heen? Ja, dat is iets waar heel veel ondernemers mee worstelen en dat is helemaal niet gek, want het is ook spannend en het geeft een wankel gevoel. Het vraagt echt moed om jezelf voor de camera te installeren en jezelf kwetsbaar op te stellen, om helemaal jezelf te zijn. Het is raar om jezelf op beeld terug te zien en om je stem te horen, maar iedereen heeft dat en hoe vaker je jezelf op camera terugziet en hoort, hoe meer je eraan gewend raakt. Uh, er is wel degelijk een manier om over je schroom heen te stappen, uh, daar ben ik het levende bewijs van. Uh, het is mij als introvert persoon ook gelukt en dat lukt jou ook. Het heeft allemaal te maken met je mindset. De sleutel om met video te beginnen is, uh, ja, gewoon beginnen. Het zal vast niet allemaal in één keer goed gaan, maar hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt en ook hoe gemakkelijker het je af zal gaan. Um, kijk vooral naar je eigen progressie en probeer gewoon de beste versie van jezelf te zijn. En uh, bedenk ook dat je belangrijke informatie te bieden hebt die, die heel interessant is voor jouw doelgroep en dat mensen echt jouw kennis nodig hebben. Dus ik zou zeggen, nou ga beginnen met video en uh, wees niet bang om uh, fouten te maken.